Ei hey, sintje, sintje. Ooh, sintje. Masja. Hey, Masja. Kijk eens. Ooh, Masja. Hey. Ooh, Masja. Sintje, ooh sintje. Hey. Oh. Hey. Dat smaakt goed. O, oh, Sintje, kijk eens. Kijk eens. Hé. Hey. Oeh, Mascha. Hey, Mascha, kijk eens. alle voetels van de ponies. Hey, Sintje. Mascha. Oeh, Mascha. Sintje. Masha. Hé, hey, Masha. Sintje.